Hallo goochelvrienden en goochelvriendinnen Welkom bij alweer een nieuwe video En vandaag zal ik een goocheldrukje doen En jullie laten zien dat toeval niet bestaat Om te beginnen heb ik hier een bordje met zes willekeurige kaarten En u ziet hier natuurlijk de cijfertjes staan 1, 2, 3, 4, 5 en 6 We hebben ook een dobbelsteen Ik zal even de dobbelsteen een beetje dichter tonen Zodat jullie kunnen zien dat het een doodgewone dobbelsteen is uiteraard en we gaan even met de dobbelsteen gooien. Voilà, Hoor, dat idee. We gooien opnieuw. Hopla. En we komen op het cijfer 3. Dus dan gaan we naar ons bordje. En we gaan naar het cijfertje 3. Dat is deze kaart. Die steken we in ons bordje. En of je het nu gelooft of niet gelooft, zoals ik eerder zei... Toeval bestaat niet. Ik wist perfect welke kaart er zou gekozen worden. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag terug natuurlijk in een volgende video. Dag vriendjes en vriendinnetjes.